We zijn in uh, Midden-Limburg vandaag bij uh, Saskia. We hebben net een uh, live interview uh, opgenomen. En ik was even benieuwd, wat vond je van Saskia? Ja, het viel me 100% mee. Het is totaal uit mijn comfortzone, maar uh, <laughs> het, is, het is me meegevallen. Ja, we hadden uh, de dag tevoren al even een vuurdoop gedaan, hè, met uh, onvoorbereid uh, live gaan. <laughs> ja, inderdaad. Hielp dat wat voor de rust van vandaag? Ja, dat wel. Ja. Ja, dan, uh, ja, dat scheelt dat je dan niet er tegenop hoeft uh, te zien dat je al weet uh, wat er gaat komen. Ik ja, vind precies. dat je het uh, ook super uh, gedaan hebt. En uh, ik wens je heel veel uh, vergaderingen en uh, bezoeken toe. En jullie uh, mooie plek op, uh, op ons boerenerf. Dankjewel. Oké, okay. tot ziens. Tot ziens.